Leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag zijn we aanwezig bij de Dutch Open Eventing Masters. En ik heb naast mij Chantal Musketier, Marketing en Communicatie Manager voor Dutch Open Eventing. Een hele mond vol. Wat gaan we doen vandaag? We gaan vandaag crossrijden. Dus het is eigenlijk al de derde dag van ons evenement. We hebben twee dagen dressuur achter de rug. En vandaag is de meest spectaculaire dag. De crossdag. Dus de drie en vier sterrenruiten starten vandaag op een parcours van ongeveer 4 kilometer met tussen de 30 en de 35 hindernissen en die gaan ze uh, in de zo goed mogelijk tijd afleggen. Spannend. We hebben net al een paar hindernissen gezien. Ik vond ze eng. Uh, ze zijn spectaculair. We hebben een hele goede voerbouwer die. Uh, Straks daar allemaal zelf dingen over gaat vertellen. Te maar hij eh, weet als geen ander om zowel ruiten als paarden uit te dagen. En om eh, toch een spectaculaire parcours neer te zetten. Maar ook ervoor te zorgen dat het paardenwelzijn hoog het twaalf staat. Nou, we gaan er naar kijken. En ik denk dat ik het gewoon thuis laat voor dit soort dingen. Nou, wie ben jij? Uh, ja, ik ben Jordi Wilker. Ik uh, rijd vandaag vierster. Ik ben eventingruiter. Uh, sinds kort mijn eigen YouTube-kanaal, natuurlijk. En uh, ja, jullie hadden een aantal vragen voor mij, had ik begrepen. En welk YouTube-kanaal heb je dan? Ja, ik heb natuurlijk gewoon Jordi Wilken en dat heet uh, Eventing Live. Okay. En zo proberen wij uh, de ins en outs van eventing te vertellen en te vertellen wat ik doe op wedstrijd en een beetje in het dagelijks leven, natuurlijk. Dus uh, ja, de combinatie van humor en serieuze zaken. Oké. Okay. Uh, wij mochten de ruiters niet interviewen ja. uh, omdat ze gefocust moesten zijn of gefocust zijn op het parcours. Ja. Maar waarom ben jij dan niet gefocust? Of uh, wel gefocust, maar dan op een andere manier? Ja, ik doe het op mijn eigen manier denk ik. Ik ben niet iemand die zich heel erg terugtrekt en in zijn eentje in de caravan en de bos nog helemaal door gaat nemen. En nee, dat is niet zo mijn ding. Ik ben graag onder de mensen en ik wil ook graag uh, het parcours nog wel bekijken, maar ook gewoon ontspannen zijn. ...zodat ik uh, hopelijk in mijn eigen flow lekker de cross kan beginnen. Ik weet nog wel, toen ik uh, voor het eerst met Henja een ja? springproef ging rijden... Nou... En ik zat helemaal met trillende vingers, knikken en ik knik Oh, gaat dit lekker? Ja, waar? nee, dat snap ik echt heel goed. Maar natuurlijk, hoe vaker je het doet, hoe normaler het wordt. Dat is waar. Uh, Het is een kwestie van doen. En het is natuurlijk nu uh, volgens mij tien uur of zo En ik moet een kwart over drie. Dus ja, ik heb ook nog wel heel lang de tijd. Hè? En ik moet wel iets spanning opbouwen, want een klein stukje gezonde spanning is heel belangrijk, want dat houdt je scherp. Maar je moet zorgen dat die spanning niet te veel wordt, want dan verstijf je weer. Dus dat is heel belangrijk om daar een soort balans in te vinden. Ja, gelukkig tegen je had het allemaal voor, maar anders was het niet gelukt. Ja, maar <laughs> daar hebben we allemaal wel eens last van, dat de paarden ons moeten helpen hoor. Nou, uh, Rebecca dacht dat je in de, dit soort crossen uh, dus ook een, uh, gewoon een B-proefje moest rijden van de KNS, maar hoe ja. werkt dat nou? Uh... Nee, wij doen zonder zadel, we houden het zonder, Nee, grapjes. We hebben een dressuurproef, uh, in de 3-ster bijvoorbeeld. Dat is hier uh, de laagste, lagere klasse natuurlijk. De lagere heb, klasse? Ja, het is heel hoog, maar hier de lagere klasse. Uh, daar heb je uh, wijken in zitten. Er zit um, uh, contra in, eenvoudige wissels. Er zit ook schouderbinnenwaarts in. Uh, dus het is een beetje richting het set 1. Ja. En er zit zelfs appiëren in, dus er zit eigenlijk alle set 1-oefeningen zitten er wel in. En dan in de vier-ster zitten ook de vliegende wissels. Dus dan kom je meer richting het Z2. En dan komen de oefeningen wat sneller met een zichtzagliment en dat soort dingen. Dus de dressuur is nog best serieus bij ons. Zo werkt dat, Rebecca. Uh, en als je dan een springparcours moet doen, hoe hoog is dat dan? Uh, de 3-ster is 1,20. Dus dat is ook wel zo'n een M springparcours, dat is nog ja. wel reëel. En de 4-ster is weer 5 centimeter hoog, dus 1,25. En vaak zijn de springparcours heel technisch, best wel lang. Dus uh, zeker na de cross is dat wel een hele. Uh, ja, hele grote klus voor zo'n paard en ruiten natuurlijk. En waarom is het zo dus, heel eh, bijzonder? Omdat je, je hebt internationaal heb je langere wedstrijden. Je hebt dus drie sterk kort en lang. Daar zit een verschil van lengte in de cross en een ja, aantal sprongen en uithoudingsvermogen. Dus. Is. daar is het springen altijd naar de cross en in een korte wedstrijd zoals hier mag de organisatie zelf bepalen of, de, of ze het springen voor of na de cross doen. En het is vaak om te checken hoe fit komen die paarden uit de cross, want we hebben nog eerst weer een keuring om te kijken hoe fit die paarden zijn en daarna pas het springen. Dus het is eigenlijk vooral een check van, yo, hoe fit is je paard en uh, hoe goed kun je daarna nog springen. Okay. Er zijn best wel paarden die voor de cross heel goed springen en na de cross gewoon veel minder, omdat ze dan die cross toch in de benen hebben. Ja. En dan ben je de hele tijd hard en snel aan het rijden en nu moet je weer netjes springen en in het rustige tempo genoeg omhoog komen. Oké, okay. wat vind je eigenlijk van dit nieuwe evenement? Ja, ik vind het heel mooi opgezet. Het is natuurlijk super locatie. Um, het is ook heel mooi gebouwd, de cross. Um, aan het begin wat slingeren. dat is voor mij niet een voordeel met mijn grote paard. Aan het eind komen we wel heel mooi aan het galopperen. Maar accommodatie is natuurlijk super. Je hebt heel veel uh, gelegenheden om te eten en te drinken. Dus uh, ik denk dat het super mooi opgezet is en ik heb uh, ja, diep respect dat je zo'n evenement gelijk zo op kan zetten. Ik vraag me af, want uh, hier is al 3 en 4 sterren. Ja. Maar waar is vijf sterren dan? Of is dat er überhaupt wel? Ja, vijf sterren is er wel. Er zijn maar een aantal wedstrijden van over de hele wereld. Er zijn er twee in Engeland, één in Duitsland, één in Frankrijk en één in Amerika. Dus nergens in Nederland? Nee, maar ze hebben hier wel de planning om het volgend jaar te gaan doen. Dat, dat, dat, dus dat dan zal... hoef je niet zo heel ver te reizen. Nee, dat zou wel heel cool zijn. En dit is zeg maar het soort eerste evenement op dit niveau hier. En ze willen dat uitbouwen naar 5 ster volgend jaar. Dus dat is wel super cool als je zo'n 5 ster wedstrijd in Nederland hebt. Dat je, je dat hebt... ook doen? Nou, dat hoop ik wel. Daar gaan we vanuit. Als alles fit blijft, dan uh, wil ik dat zeker doen. En je hebt natuurlijk ook nog 1 en 2 ster internationaal, wat na de zet komt. Dus um, ja, je hebt 1 tot en met 5. Bij de 5-sterren-cross. Hoe kun je daar aan meedoen? Moet je dan eerst 1, 2, 3 en 4 sterren gedaan hebben? Of... Ja, 1 sterren is uh, verplaatst eigenlijk. Dat is een soort gelijkwaardig aan een M-cross. Dat is een intro om kennis te maken met het internationale uh, niveau. En daarna krijg je, dan heb je een aantal winstpunten nodig in de M. 10 winstpunten. En dan kun je dus 2 sterren gaan rijden. En dan moet je in de 2-ster ook weer kwalificaties halen, zo noemen wij dat dan. Dat is hetzelfde als winstpunten, je moet drie crossen foutloos gereden hebben in de 2-ster. Twee, twee korte en een lange. En dan mag je weer 3-ster rijden. En zo rij je jezelf, net als in de BLM eigenlijk, alleen dan in een andere puntentelling... ...rij je zelf omhoog richting de 5-ster. En heb jij al genoeg punten? Ja, momenteel heb ik genoeg punten. Wie ben jij? Um, ik ben Leve Driessen, ik ben 20 jaar oud. Ik rijd uh, eventing. Ik rijd hier in Kronenweg de 4-ster. En vandaag gaan we de cross uh, rijden en het is een belangrijke dag. Nou, wij mogen dus met jou meelopen met de cross, maar wat ga je eigenlijk precies uitleggen? Um, ik ga uitleggen voor de mensen wat de sport precies inhoudt. Uh, hoe wij zo'n cross lopen en hoe wij ons erop voorbereiden. En um, wat voor hindernissen wij aan het springen zijn hier in het parcours. Oké. Okay. Ja, in principe beginnen wij daar in de zandpiste met hindernis 1. Uh, dan komen we hier meteen het gasveld op. Ik weet niet of jullie daar de twee uh, vlaggetjes zien. Daar staat een hindernis. Als Rood en wit, rood is altijd rechts, dat is heel belangrijk, en wit-links. Uh, dan komen we hier naartoe. Er staan twee uh, wat smallere hindernissen. Ja. Ze hebben ook wat ze expres doen als de andere klasse bezig is, halen ze de vlaggen van de hindernis die niet gesprongen moet worden, halen ze eraf. Als okay. dat wel als ruiters, er zijn ruiters die rijden beide klassen. Dan is het wat makkelijker om uh, ja, je parcours te onthouden. Um, dus het lijkt mij het beste dat we gewoon daar beginnen en naar het hoofdtrein toe lopen. Ja. De eerste drie hindernissen zijn echt hindernissen om opgewarmd te worden voor de rest van de combinatie in de cross. En als je dan een fluitje hoort, betekent dat dat je uit de hand dus even goed kijken waar ik ga staan, dat je aan de kant komt dat het niet beperkt worden. Want, uh, ja, we gaan met snelheden tussen de 40 en 50 minuten. Dus, uh, ja, we komen dus uit de zandpies, dan hebben we daar een hindernis. Dit is hindernis 3. Hindernis om te beginnen. Um, zoals je ziet, de klasse die nu begint is de 3-ster, dus dat is die hindernis. En de 4 ster is de andere hindernis. Nu zie je nog niet heel veel niveauverschil, maar dat komt omdat in het begin het allemaal gewoon nog wat uh, makkelijker is. En dadelijk verderop zul je goed het uh, verschil zien tussen de twee klassen. Dat het eentje wel echt moeilijker is dan de andere klasse. Je ziet overal de bordjes met de nummers op staan. Um, in dit geval is rood de 3-ster. Zwart is de vierster, het is niet dat het elke wedstrijd dezelfde kleur is, maar het is gewoon onderscheid houden, zodat eruit ze weten welke hinder ze moeten springen. Um, dus voor de klas die nu begint, die hebben gewoon twee hindernissen achter elkaar. Gewoon mooi recht achter elkaar, zodat ze de eerste combinatie wat makkelijker door kunnen komen. Um, dat heeft ook gewoon te maken met, dat ze in het begin altijd wat vriendelijke bouwen, zodat je later een lijn de moeilijke lijn schrijft. Um, die heeft deze hindernis en dan moeten we naar die, de zwarte B zoals je ziet, ook uh, gewoon nog mooi in een rechte lijn, uh, maar je ziet wel dat in de b 6 dus iets hoger en iets breder hier in het begin, um, maar ja, voor ons is het eigenlijk een vrij simpele combinatie om even nog door te komen. Mag je ook inhaling meer? Um, De regel is in principe, maar het gebeurt bijna nooit dat uh, als iemand zo veel fouten krijgt een parcours dat de achterligger uh, in de buurt komt, dan moet de voorligger die de fout heeft gemaakt, de achterligger bij laten gaan. Het maar wij starten ongeveer elke drie, vier minuten en de cross is 5, uh, 6 minuten lang. Dus het komt niet heel vaak voor dat, dat gebeurt. Dit is het watercomplex. Dat is uh, voor het publiek altijd wel het meest spectaculaire punt. Om te kijken, er gebeurt ook over het algemeen het meeste. Qua fouten van de ruiters. Um, dit is de drie sterren. Kun je het zien aan het rode plaatje weer. Die springen hier door het gat het water in. Daarna moeten ze rechtdoor naar de smalle hindernis. En daarna op drie gelopsvongen naar nog zo'n smalle hindernis in de bocht. Dus dit is wel een serieus eerste moeilijke combinatie voor de drie ster. Um, de vier ster heeft ook een gat zoals jullie kunnen zien. Omdat de vier ster is, is daar het gat iets kleiner gemaakt. Wat het nog moeilijker maakt. Um, omdat je een kleinere doorgang hebt. Wij landen ook net als de ster. kun je zien die landen op het droge. Dus die landen niet direct in het water. Die komen eerst op het land terecht. En de biester die komen direct het water in. Zoals dus je ziet is deze doorgang ook veel kleiner. En wij hebben daarna um, ook 6 A 6 B, dus die moeten we ook in één lijn pakken. Uh, bij ons is de bocht naar links. Het is een ander soort hindis en hij staat ook korter op twee galopswongen. En overal. Overal even. Hanging brushes, there are two strides. Quite demanding little chick blind with a spanning going for the wrong. And it's bloody zoom with shortjes. En wat doe jij zelf in de cross voor, je voor jezelf en voor je partner veiliger? Vaart? Nou de ruiters op dit niveau die. Uh, we rijden al een aantal jaren mee, dus we hebben wel uh, verstand van wat we aan het doen zijn. We voelen onze paarden elke dag aan. Uh, op het moment dat wij voelen dat het in de cross niet lekker loopt of dat het paard niet fit voelt, dan stoppen wij met de wedstrijd. Um, natuurlijk worden alle paarden continu gecheckt door de dierenarts, ook aan de finish van de cross staat van dierenarts. Um, en de dag voor het afsluiten de springen hebben we ook nog een veterinaire keuring waar ze kijken of het paard echt fit is om uh, nog te lopen. Okay. Dat hij we de opdracht springen die hij gevraagd wordt. Nou, dit staat niet zoveel voor. Ja, dus eigenlijk gewoon even die warm upje. En dan zit hij nog een klein beetje. Zit net eruit springen. Uh, Vierdaagse volgens mij. Alleen maar een te gereden. Dat dan met één staart weg, probeer het er even simpel te houden. Nou Jordi, we kunnen nog gelijk uh, de eerste vraag. Nou. Waarom kan je zo... Nou, je ging niet echt heel elegant over een hindernis heen. Nee, dat klopt, dat klopt. Ja, ik weet het niet. Hij ja, was een klein beetje afgeleid. Uh, maar ik heb altijd geleerd beter lelijk erover dan mooi erlangs. En ik heb het gelukkig uh, in werking kunnen stellen. En ik ging tussen de vlaggen door. En uiteindelijk gaat het daarom. En Ja, soms heb je gewoon een hindernis dat niet loopt zoals je plant. En dan moet je dat opzien te lossen. En ik denk ja. dat dat goed gelukt is. Ja, je hebt de rode vlag, dus de vlag die aan de rechterkant zit, die heb jij hier het paard, of jij niet, die ja. hier en ook een strafpunt voor. Nou, het zit zo als uh, 80% van het lichaam van het paard binnen de vlag is, dan krijg je daar geen strafpunt. Is... Sorry? Bij jou was het. Ja, maar er was meer dan 80% van het paard binnen de vlag. Uh... Snap je? Je moet binnen de vlag zijn. En kom je te veel aan de buitenkant, dan krijg je daar straffen voor. En tegenwoordig heb je, je mist flag, heet dat. Dus gewoon vlag gemist eigenlijk, alleen in het Engels. En dan krijg je daar dus 15 strafpunten voor. Maar omdat ik voldoende binnen de vlag was, eh, omdat alleen mijn voet tegen de vlag aankwam, en dat is niet zo erg, eh, ik krijg je geen strafpunten. Hoe kun je heel snel niet 80% meenemen? Ja, dat is allemaal nieuw, nieuw sinds dit jaar, maar dat doen ze bij heel veel wedstrijden met videocamera's achter de combinatie. En dan uh, gaan ze die beelden terug bekijken en dan gaan ze dat analyseren. Oké, okay, dus dan 80% van het uh, lichaamsgewicht, 80% van het paard. Nee, van het paard. Dus het gaat om het lichaam. Dus de, de benen tellen zeg maar, niet mee. Je moet alleen wel de hoogte van de hindernis springen. Dus jij het zelf telt gaat... ook niet mee? Nee. Ja. <laughs> Uiteindelijk is het een beetje gek als ik zo ga een paard door de vlag hè. Ja. Maar het gaat om het lichaam van het paard. Dus zeg maar van staak tot hoogte van de benen. Maar hoe ging het verder? Ja, goed. Ik kwam iets minder in mijn ritme dan de vorige wedstrijden, moet ik zeggen. Maar uh, hij pakte goed aan. Ik heb lekker kunnen galopperen. Ik heb aan het begin iets tijd verloren. Daarom heb ik seconden buiten de tijd gereden. Maar dat was nog best snel. En uh, ja, we zijn gestegen naar plek 10. Dus, uh, Zo? Ja, dat dacht ik hè. Hij je niet verwachten. hè. Nee, dus. ja, wel. Tuurlijk wel. En uh, hoe is het met je? Part? Ja, die, die wordt helemaal top verzorgd. Hij staat nu lekker in de spa. Hij heeft mooi ijs om de benen. Hij is lekker aan het eten, lekker aan het drinken. Hij wordt gemasseerd. Hij heeft beter voor elkaar dan ik. Ja, en uh, jij? Ja, nou, buiten wat je denkt wel kan ruiken, dat ik goed ben aan het douche, gaat het prima. Oké. Okay, ben jij dan niet gemasseerd en zo? Nee. Oh. Voel je je aanbevolen? Cheers. Weer gemist. Nou, uh, wie ben jij? Hoi, ik ben Jan van En ik ben die Hoe oud ben je? Ik ben 22 en ik heb vandaag hier meegedaan. En op hoeveel paarden? Uh, op twee paarden. Toen? Ja. Hoe ging je zetten? Ja, het ze ging eigenlijk heel goed allebei. Uh, met de eerste stond ik vierde, die ik als eerste reed. Uh, die ging heel mooi foutloos binnen de tijd, dus daar was ik echt heel blij mee. Uh, dus die staat nog steeds vierde. En uh, die andere, die uh, was in de laatste wedstrijd, ging dat niet zo goed. Dus ik had een beetje vertrouwen, dus ik ging weer stappen terug. Uh, die was ook foutloos, die had wel een beetje tijdfout, maar dat was op zich oké. Okay. Dus eigenlijk ben ik heel tevreden en diep was heel fijn. Mooi! Ja. En wat vind je van dit nieuwe evenement? Ja, ik vind het echt heel mooi. Het is echt super mooi opgezet. Uh, faciliteiten voor het paarden zijn super. Voor de ruiters is overal gedacht. Uh, nou ja, voor het eerst is het echt super knap dat er al zo'n mooi evenement staat. En ik hoop ook echt dat ze dit door kunnen zetten. En dat we eigenlijk echt een heel mooi groot evenement mee gaan Ja, Volgend jaar willen ze misschien zelfs nog ga je stellen. Ja, dat zou echt super gaaf zijn. En uh, ik hoop dat ik dat ooit een keer mee kan rijden. Zeker. En heb je al je punten om vijfster te rijden? Nou, nu nog niet. Uh, om vijfster te rijden moet je twee keer een lange vier halen, die heb ik nog niet gehaald. Uh, dus of ik het volgend jaar haal, weet ik niet of ik hier al de vijfster kan rijden. Maar uh, in de aankomende jaren daarna hoop ik het sowieso een keer. Jouw vader bouwt natuurlijk dit parcours, denk je daar zelf ook aan mee of niet? Uh, nee, deze keer heb ik daar helemaal niks aan meegedaan. Bij ons thuis af en toe nog wel eens, maar nu uh, hier helemaal niet. Het was een uh, verrassing. Ik weet wel een beetje zijn stijl natuurlijk, wat hij thuis niet bouwt. En ik weet wel wat hij mooi vindt om te bouwen en zo. Maar uh, ik heb hier niet aan meegedacht, nee. Oké. Ga jij zelf met mm de -hmm. veiligheid van jou in je opvangen? Nou, uh, sowieso, wij ruiten natuurlijk heel veel veiligheid dingen aan. Als we gaan crossen, hebben we onze airjacks en boyprotector airjacks. Die zitten aan de zadel vast. Dus als wij vallen, dan ploft die en dan heb je een soort vest aan. Net als eigenlijk een reddingsvest. Uh, nou, dat is gewoon heel belangrijk. Uh, daarbij had je je cap. En voor de paarden is het gewoon heel belangrijk. Eigenlijk om een fit paard te hebben is sowieso heel belangrijk. Um, als je niet een fit paard hebt, dan val je sneller of dan gebeurt het ook iets sneller. Dus sowieso een fit paard. Daarbij altijd beenbescherming gebruiken. Um, daar hebben we ook nog bij eventingcrème. Dus van die crème op de benen. Misschien heb je dat bij sommige paarden ja, al gezien vandaag. Zo'n witte crème. Ja, die witte crème. En dat doen ze dan op, zodat als een paard een been raakt, uh, zeg maar in, dus raakt met een been. Um, ja dan glijdt hij makkelijk verder en dan uh, doet het hem geen of krijgt hij minder snel wondjes. Um, dat is eigenlijk de hoofdzakelijke dingen die je kan doen qua veiligheid. Voor de paard. Hallo. Hallo. Wie ben je? Ik ben Gert Woonstra. En wat is u? ik ben uh, schoolbouwer. Ik heb hier de klas gebouwd. Zo. Ja. Dat is een, uh, beste operatie om zo te zeggen. Ja, dat is een hele klus. Dan mag ik zelf dat is een top. Ik vind het top dat er weer nieuwe mensen opstaan om weer zo'n evenement van het land te trekken in Nederland. Daar moeten we zuinig op zijn. En wat vind jij ervan? Ik, ik vind het groot. Mooi hè? En ook voor de eerste keer. Ik vind het voor de eerste keer. Ja, de organisatie heeft het goed gedaan. Eventing Equipment opgezet, en waarom? Wij hebben Eventing Equipment opgericht ooit omdat er een vraag was naar veilige en portabele Eventing Hindernissen. En aangezien wij thuis al evenementen organiseren voor sport, maakten wij van die hindernissen. En vanuit uh, het bouwen van onze eigen wedstrijden is eigenlijk Eventing Equipment ontstaan. Welke tijd wat vindt u er van? Ik vind het ze goed gereden heeft. Ze heeft fouten geplost uh, met allebei de paarden, eentje zelfs binnen de tijd. En die andere had ze een paar weken terug een val meegehaald in de cross in Polen. Dus die heeft ze iets rustiger rond maar wel fouten gereden. Dus ik ben trots op hem. Heb ze weer goed gedaan. En heeft ze nog iets leuks over Janneke ja, Hoeveel tijd heb je? Ja. <laughs> een leuke anekdote is van Janneke, toen was ze denk ik een jaar of zeven, toen wilde ze cross training doen. En ik was nog wat anders aan het doen en op een gegeven moment uh, zie ik al dat ze in het terrein aan het rijden is met de pony een klein schimmeltje, gewoon een kopje, zulke oortjes. Er zat een kepje op, ervan. de pony er aan en toen reizen ze naar een dikke boom toe. Die lag vol het water, was 90 centimeter hoog. Ze reden er toe, maar dit pony stopte natuurlijk. Janneke volgt eraf, de pony rent naar de stal, gaat dan brokjes eten. Janneke boos, gaat de pony halen, rijdt weer naar de hinderwis toe en gaat ervoor voorstand kijken. Ik ben er natuurlijk gehoopt zegt Janneke zit voelt over zegt Pap, hij kan er overheen kijken, kan hij er ook overheen springen. Nou, dat is jammer. Over 90 centimeter heen. Ja. Ik heb echt wel armen als ik aan denk. Het <laughs> 7 jaar. Ja, was het 7 jaar. Hoe heb je het vandaag ervaren? Nou, ik vond het echt een hele mooie dag. Het was zonnig. Er was een hele mooie cross. Er waren leuke mensen. En de meeste paarden zijn allemaal goed te finish overgekomen. Dat was het doel. Ja, dat was het. Nou, morgen is de grote ontknoping van de eventingwedstrijd, dus uh, ze hebben natuurlijk met uh, donderdag en vrijdag de gereden. Vandaag de cross, morgen het springen, en dan weten we echt wie er gewonnen heeft tijdens de Dutch Open Eventing Masters. Okay, um, ik ook. En wie het, hoop je dat het wordt. Uh, mag, nee, ik mag er niemand voortrekken. Nou? Nee, nee, maar is een al, al? Ik heb, ik heb ze allemaal ontmoet, en ik vind ze allemaal zo leuk. Dus en ja, misschien ben ik dan stiekem wel een beetje voor Nederland. Ja, ik heb er ook steeds Ja, en, Maar goed, we zijn ook Nederlands, dus dat mag dan wel een beetje. Maar bijvoorbeeld uh, Kelvin is ook heel leuk. Ik vind het dit jaar geslaagd. Ja, ik vind het heel erg geslaagd. Ja, gisteren hebben we een beetje regen gehad. Maar alle andere dagen waren echt heel mooi. We hebben leuke demo's gehad, we hebben leuke bezoekers gehad, um, we hebben nou, een hele mooie cross neergelegd, een heel mooi parcours uh, en blije ruiters. Dus ik denk, blije ruiters betekent dat het een geslaagde wedstrijd was. En droom je volgend jaar? Natuurlijk droom ik over volgend jaar. We hopen dat natuurlijk ooit een vijfsterrenwedstrijd te worden, wie weet. En uh, ja, ik hoop dat we dit jaar weer nog beter en nog mooier en dat we nog dikkere ruiters erbij hebben dan we dit jaar al hadden. We hebben dit jaar een mooie combinatie van talentvolle ruiters en ja, uh, ruiters die al zich bewezen hebben. Zeg maar. Maar ik, met deze uh, uh, startlijst, uh, dat we ons bewezen hebben dat we een evenement zijn dat blij Okay. Ondanks dat het de eerste editie was. Nou, onder de eerste editie. Ik dacht dat jullie echt heel erg lang. Hoe kan je in één keer er zoiets groots en moois neerzetten? Met hele goede mensen. Heel erg bedankt dat we jou vandaag moeten interviewen. En dan zie ik jullie al een Jullie bedankt dat jullie er waren, erg gezellig. Tot de volgende keer.